Stefan. Wow. wow. Het is allemaal van ons. Alles is van ons. Zullen we even van die andere pieces gaan proberen, Stefan? Ja. We zijn begonnen met een gratis konijn. En we hebben nu een zespersoons appartement midden in een wintersportparadijs. We zijn wel een beetje thuis hier, Stefan. Ik, ja, ik voel me gelijk uh, alsof het ons huis is, hè? Ja, het is, het is ook van ons. Ja, gek idee. <laughs> ja. Maar Albert, het zijn dus twee appartementen. Ja, het zijn twee appartementen en nou, die hebben ze samengevoegd. Een soort geschakeld appartement. Oh, dus is meer iets voor kinderen. Het oh. is de kinderkamer. Ja, maar het zijn wel gewoon volwaardige bedden, hè? Oh, kijk. Vanavond eten we bolognese. Oh, wat, wie had het ooit gedacht, hè? Toen nou, we begonnen. Ja. Dat je, dat je kan ruilen tot, tot in ieder geval een huis. Ja, het is verbijsterend. En hoe vaak hebben we nou geruild? Ja. Acht keer of zo? Ja. Ja. Ongelooflijk. Als je gewoon gaat ruilen, dan heb je gewoon. Binnen acht keer heb je een huis. Bizar, ja. Joehoe! Te gek hè? Te gek man! Ik voel me helemaal tot rust komen hier, Stefan. Ja, heerlijk. Heb jij dat ook? Ja. Op, op, op je gemak voel je zo. Ja. Die frisse lucht hier en al die gemuutliedje. Vroijn mansion, ja. En hele goede sneeuw, goede sneeuw ja. En groot gebied ook wel eigenlijk, groter dan ik dacht. En wat je opvalt is, is dat je heel veel families ziet met kinderen. Ja. Oostenrijkers, Tsjechen, Duitsers, die komen we weten allemaal, allemaal hierheen. Ja. Die komen allemaal hierheen. Ja. En je kan ook echt een tocht maken. Moeten we dit wel ruilen? Nou, je, je gaat wel twijfelen. Hè? Ja. je er zo zijn.